De Vlaamse jeugd is in de ban van Twitter. Met berichtjes van 140 tekens of minder delen ze nieuws, tappen ze moppen en sluiten ze vriendschap. Sommigen gaan nog een stap verder. In Bornem nemen teams van Twitteraars het tegen elkaar op in een heus voetbaltoernooi. We hebben eigenlijk een paar maanden geleden al met een paar vrienden het idee gehad van we moeten eens iets doen met mensen van Twitter, omdat we heel veel vrienden hebben daar. En we dachten direct aan sport. Dus dachten we een voetbalmatch te organiseren en daar kwam zo'n goede respons op dat het eigenlijk tot een toernooi is uitgekomen. Ja, dat was eigenlijk een idee van, uh, van vier twitterers die ik ken. Ik vond dat ook ja, schitterend was nog nooit gebeurd, denk ik. Een gezellige matchje voetbal spelen, zo, juist voor de blokperiode, ik vind dat wel gezellig. veel mensen die dat je eigenlijk, waarmee je al contact hebt gehad, dat je die eigenlijk voor het e meestal voor het eerst in het ziet en dat je nu samen een activiteit doet, lekker ontspannen, wat muziek, wat drank. Ja, een beetje amusement met mijn vrienden en nieuwe mensen leren kennen en wel sportief zijn. Dat lijkt me wel tof, en het is ook ideaal, dus ja. We hebben, um, alle, de organisatoren hebben er zeker voor gekozen om uh, mensen bij elkaar te zetten die elkaar niet kennen en mensen die elkaar wel kennen, om zo toch wel uh, de, de teamsperiets een beetje op te krikken en uh, voorlopig gelukt uh, dat overal wel vrij goed, ja. Het is, uh, het is een heel leuk evenement en ik denk dat iedereen wel, uh, zich wel amuseert. Ik weet dat er een uh, zestigtal spelers zijn en ik denk dat we... Aan de 80, 90 mensen is er. De eerste match was uh, een fiasco. <laughs> um, we hebben uh, van de hele dag nog maar één goal gescoord. Maar ja, plezier heeft uh, voorrang op, uh, op de winst natuurlijk hè, voor ons. Ja. Ja, we hopen volgend jaar op kiel te spelen, dat is toch vrij. Dus uh, nee, dat, daar zijn nog niet echt plannen naartoe. Maar we gaan sowieso een tweede editie doen, want het is een succes dus.